Het is weer glad. Uh, we gaan dus naar een persoon. Man van trap gevallen, 5 meter, ligt op de brug. Dat is hier een brug. Zo'n loopbrug, denk ik. En... Uh ja moeilijk bereikbaar ik spreek even met de brandweer Nick, hey, ik vermoed dat dat die brug is die loopbrug iets verderop ja niet, ik zal zo is een spreekbaar geen open wonden binnen liggen in een onnatuurlijke positie kan niet staan oké okay. doe je links en dan... Zo. En dan ligt daar die brug. Zo. Of hier. 341 MK's. Ja, 341 is uh, inmiddels ter plaatse bij de melding. Echter is um, de 111 we de ineens of? weg. Dus wil u graag de andere reguliere ambulance koploven? Ja, ik ga de andere ambulance ga ik uw kant opsturen. U bent de plaatse, hier is er te zien, niet uh, nek. Is nou, eerst het niet. Nou, even naar die andere brug. Oh, dat is wederom. Uw user was moved Out of your aan de kant liggen of zo. Daar? Nee, hierboven ieder ook niet. En ik zou ook de brug ook niet dus Zoek toch. Aan de kant van hier. de brug. Oh, wacht, waar? Achter achter de brandweer omrand Waar? Oh, wacht. staan nu bij mij. Wacht Kun je het plaatsen, uh, andere ambucomen? eens kijken. Oh, daar wordt het eerst verlengeren. Oh, misschien hoogwerken voor de afwijzing zo meteen. Ligt hij daar? je Hij hoort hier te liggen, maar ik zie hem niet. Zie je me nu? Nee, nog niet. Of moet je ergens anders? Ga doen? zitten nee? of staan, zeg maar. Ligt je echt of? Nee, ik sta nu. Nou, oh, nee wij zien je niet. Ja, nou, ambulance staat nu ook voor Ik zie je niet. Ik geef nu een duw. Nee, nee, nee. dat is gewoon een burk dan. Als moet ik even rejoinen. Wacht even. Zit ik zit even buiten. Oké. Dan. Dan maken wij het dan. Met ook die guy. aan dan we goed dat vast via deze weg doen. Ja. Oké. Okay. Goed dag meneer. Ik ben Wim ambulance dienst. Oh ja. Hallo. Wat is er oh. gebeurd? Ja, ik was aan de, aan de trappen van het lopen, want ik ja, wilde er naar het strand worden ik uit. Oké, ik ben uitgeleid. Vanaf welke trein ongeveer? Vanaf hoe hoog? Ja, wel een paar, paar meter hoor. Oké, okay. en waar heeft hij allemaal last van op dit moment? Ja mijn been, ik ben vooral veel slecht dus like, met mijn been terecht gekomen. Ja, die staan nog een beetje in een rare positie zie ik. Ja. Oké, okay, goed. We gaan dus even wat controles doen en dan gaan we hem dan toch even moeten meenemen naar het ziekenhuis. Ik kan het zelf niet, want ik ben met de auto, maar er is wel een collega die zo meteen met de ambulance komt, met het busje, dus die okay. gaat die uh, dan meenemen, die komt er aan. Oké. Okay. Zeg, waar heeft hij op dit moment allemaal klachten aan? Pijnklachten, andere klachten? Ja, mijn, mijn, mijn benen, mijn knie, mijn, mijn, ja, mijn voeten. Benen. Ja, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn schouder. En rug. Zou je dat ook, of? Ah, uh, niet echt. Oké, okay, dat niet. Oké, okay, goed. terug of wel... Kijk, ik was niet... van, to your was van channel. wel, maar... Nou ja, als ze niet is, is het alleen maar goed, hoor. Ja, daarom. Oké, okay. goed. De hartmonitor zit er aan. Wat zijn jouw vitale waarden? Hartslag? Normaal Hartslag is gewoon goed. Mm hm. De bloeddruk doet die iets raars. Ja, het is iets hoger dan normaal. Dat komt meer door de... Stress. Spanning. Ja, en de saturatie. Zo kom prima. maar. Oké, okay, goed, duidelijk. En als u de, de pijn die u heeft he, en een cijfer moet geven, 0 is geen pijn, 10 is 6 pijn die u kunt bedenken op dit moment. Ja, mijn ja, op been, echt wel mijn linkerbeen, echt wel 8 en op mijn rechterbeen 4. De rechterbeen voel ik ook echt een stukje minder dan mijn linkerbeen. Oké, okay, 103 kun je een vacuumsbalken meenemen. je hoort me niet, oké. Okay. 5-7 leiding geven ambu. Zeg het maar. Even voor mij kort zit. vraag vraagteken. Hmm. Slachtoffer gevonden, kunnen spreken. spreekbaar. Ja, maar. Ik, uh, ik ben er, ik hoor je net te laat. Zal ja, ik even heen en weer lopen? Ja, graag. Oké, okay, doe ik dat even. Mijn Nog oefen, iets anders wat je YouTube. moet, moet hebben? Oefen, hij moet uh, met de schep, uh, denk ik, omlaag gaan of iets. Uh, of we moeten kijken naar de brandwoord voor een afwijzing gaan doen. Want hij kan niet lopen. Hij kan ook niet in een stoeltje zitten ofzo. Hm. Ik pak anders even de scheppen vast en uh, de splint. Nick, hebben jullie een, uh, een uh, hoogwerker? Ik ga het even... Hebben we wel, ik ga het wel even na. Vraag even na, want dan wil ik Meen er als uitzicht. Ah, Oké, okay. voor de burger daar zijn we weer. Dus aan het ene been een 8 en aan het andere been een 4, hè? Ja. Oké okay, goed, en ben je ergens allergisch voor? Uh, nee. Moet ik slik, ik... slik je op dit moment medicatie ergens voor? Wat zei je? Slik je op dit moment ergens medicatie voor? N nee, zie je me nu trouwens wel? Ja, ik zie je nu wel. Oké, okay. okay, dan praten we nu weer in game verder. Ja. Goed. Oké okay, meneer, dan ga ik u een fuus prikken en dan ga ik wat pijnmedicatie via toedienen. Het zal een sterke pijnceller zijn zodat wij ook een beetje kunnen uh, bewegen we, met we, we, we, we u en we, we we u uh, aardrijd, hier uh, ja. okay. veilig af kunnen halen. Ja, dat is goed. Je bent dus nergens allergisch voor slik, geen medicatie. Nee. in het verleden het al breuken gehad of iets? Nee, maar ja, ja, ja mijn linkerbeen. Uh, linkerbeen ja. is al gebroken geweest. Het is al meerdere keren gebroken geweest. Ik heb gehoord dat allemaal een wat zwakkere been is. Oké, okay, ja nee, dat begrijp ik dan. Kom even een prikje nog niet schrikken. Ja, nou, zolang het niet zoveel zeer doet als mijn benen, dan... Uh, nee, goed. het zal nooit zoveel zeer doen. Want het is om een paar medicatie toe te dienen. Ja, nee, dan uh, komt het goed. Bent u buiten bewustzijn geweest? Nee, niet dat ik weet. Ik heb uh, iedere keer een beetje proberen... Hi. ...de bladeren in de gaten te houden. En ik heb mijn gevoel ook, ook, niet mogelijk ja, ik wil deel de afschrift even af, geeft geen zin om deze open te houden, anders okay. geeft twee... Uh, ja, oké, okay. en vuur zit de erin, opzet. ik ga wat pijnceller toedienen een sterke ja, dat pijnstellen was. daar kunnen we uh, wat duizelig uh, van worden, oh, misschien ook wat misselijk. Is als, een bus erop als u die klachten okay. ervaart, moet u dat even aangeven bij mij. Negatief 1-uitstof, oké. Okay. nu Nou, ik heb splint meegenomen Ja, goed, ik ga een uh, afwijzing vragen bij de brandweer. Ja gezien wij hier niet te veel moeite gaan doen om hem via al die trappen omlaag te krijgen en het kan misschien heel handig hier waar jij nu staat even afwijzen. Ja, precies. Ik zou je zo even een ABCDE gaan geven. Oké, eerst wat vind je er nil toe dienen? 0332 als ik kunt informeren over de beschikbaarheid van de voor bijvoorbeeld een afwijzing ook. u Albrecht? Kijken of het hoogwerken meer kan worden in verband met Ja, ik ga kijken wat ik voor u kan regelen. Pijnstiller is toegediend meneer, dat is een sterke pijnstiller. Wat ik al zei, je kunt er wat duizend voor ja. ook wat misselijk, geef het maar ik... ja, aan. Ja, ik wel zeker... een beetje... Wat zegt u? Ik wil, wel, ik wil wel een beetje misselijk, ja. Misselijk, oké. Okay, dan mag Lucas even voor mij een ampulletje sofran optrekken. Ja. Yep. En dan mag je die per direct gewoon toedien. Uh, Miligron. Over de ene 5. Dan wordt daar aangewerkt aan de misselijkheid meneer. Okay. Lekkt het daar beneden? Ja, positief. Weg, uh, weg geld afgezet daar. Cool. Kijk, uh, Luc, ik hoor zo meteen yeah. of de hoge komt. En anders yeah. hebben we zo meteen een afwijzing als het uh, uiteindelijk goed gaat. Oké, okay, dan... Ik ja. ga even met mijn ja. goed. In Even zin. kijken. Ja, nee, nee, nee. verdere verwondingen, Burger, die wij nu zien op ja, het oog? Weet ik weet nog niet zeker. Uh, nee. Oh. Oké, okay, goed. Ah, Lucas, wel... voor jou. Ik heb een A-vrij, een B-sufficiënt, normale saturatie naar mijn adem geruis bij de Zijt. En de C, een iets verhoogde tensie, mogelijk stress, tensie hartslag normaal. En een uh, ja, saturatie ook normaal. Um, in de D helder en adequaat pijnklachten aan het linkerbeen een NRS van 8 en aan het rechterbeen een NRS van 4, daarbij ook aan de schouder. Um, ja, nou ja, je ziet de stand van de benen, hij is dus gevallen ja. en daardoor de pijn. Um, geen allergieën ampel is dus gewoon uh, ja, niks bijzonders eigenlijk. EMV max en afpu is uiteraard A. In de E zie ik behalve de benen ook niet zo snel iets. Dus ik wil op dit moment, in verband met het uh, dreigende uh, hypothermie, wil ik hem zo snel mogelijk weg hebben. En het liefste met een afwijzing, anders moeten we wel heel erg op onszelf ook gaan letten ja. met al die treden vol met sneeuw. Komt ja aan? precies. Okay. Ambulant was in ieder geval Hij, hij komt eraan. Oké, okay. Ambu komt eraan. Dan gaan wij hem even ja. inpakken met uh, die thermodekens. Of uh, brandweerhoogwerker komt eraan. Ja. En dan uh, gaan we hem daarmee inpakken. Dan ga ik ja. zorgen dat de brandweerman, in dit geval Nick, gaat zorgen dat die hoogwerker met brancard naar ons toe komt. Nick, heb jij mij gehoord? Nee. Kun jij zorgen dat uit de ambulance 141 die er staat, de brancard in ieder geval naar boven wordt gebracht met de hoogwerker? Oké, okay. wat we gaan ja, doen ja, he. we gaan nu samen met de Jou, brandweer, uh, autoladder uh, hoogwerker, uh, hoogte, met die, uh, en met die kraan, met gaan we u via dit, deze opening, met, uh, opening waar we nu naartoe uh, kijken, gaan ja, we u we eruit we halen, hier we afhalen, gaan gaan, zeg maar. ja, gaat afrein, wel goed. Ja, vrouw, um, en, uh, wat zegt u? Gaat wel goed? Je gaat gewoon met de brancard ja, en u wordt ik, uh, vastgeklikt de op de, de het bakje de, de van de brandweer. Oké, ik zie zet alles over. Zullen we zeggen dat het veilig is dan, ja, dan zeker. ook jullie? Ja, zeker. Hoe, ja, zeker. Anders zouden het we het ook wel niet wel. doen. Hoe zit het nu met de pijn? Ja, het is, het is wel wat minder dan de net, maar het, dan, had, dan had ik wel een beetje pijn, hoor. Dan hang nog maar uh, Paracetamol IV erachter aan. Lucas? Ja. Uh, meneer, ik ben nu trouwens even aan het inpakken met de dekurs, Ja. Dus, ja lekker uh, warm. Het is lekker warm. Ja. Want, hoe zit het met de temperatuur? Wat merkt u? Ja, het is begint een beetje, ja... Het Af te koelen, hè? Ja. Okay. Hallo. Ik ga even een sitrap doen. Ja. Nee, de, de parasitemolivier is ja. gewoon een, een, ja. een ja. pot, ja. zeg maar. Ja. Kun je gewoon via een fustlijn eraan hangen en rustig laten inlopen rollen klein ja. op de helft ja. of zo. Ja, hang ik dan. Moeten we die even hoog hangen? Kunnen we allemaal even hier aan dit ding hangen? Dus, ja, dat komt toch goed. Oké, okay. hou oh, jij ja, hem even, monitor hem even. Een de ik heb even hier Ja, is goed. AC, zeg maar. Excuusje komt ervan. User left your channel. Ja? Nee, AC riep de vier dat op dit kanaal. Nou, we gaan ons best doen op nee, deze persoon. We hebben een geval gehad, meneer. Naar okay. uh, ja, beneden te krijgen, ja. samen met de brandstof zoals uh, jullie ja, hier zien. Ja, is dat, ja. uh, dat is het fijne hè, nee, ik ja, heb dus, een uh, ik ja, wel een Je kunt daar wel helemaal je je iemand met moeite van die trap af gaan doen, maar we kunnen hem nog wel afwijzen. Kant, uh, ik, ja. En dan uh, kan ik nu zonder spoed naar het ziekenhuis, samen met de collega hier. En naar eerder van de avond genieten. OVD en... Wat sta je hier uit, omdat je, ja, van de trap op iedere keer goed gegaan, toch? Zeg maar. Behalve nu. situatie Behalve nu, ja. Niks veranderd. Erg. Oh. Ja, dat is wel balen. ja. ja. Nou, wat is uw naam? Microfoon, oh. Pieter. Peter Pieter. Oh, oké. Okay. Nou. We hebben weer lekker ontspannen hey. blijven hey. 43. Hey. Ja, korte zit. Uh, Personenmails aangetroffen. Goed en spreekbaar. Uh, benen staan wel een beetje een rare positie. Uh, waarvoor pijnstiller, ja, et cetera, is toegediend. Autoladen of, auto of de hoogwerker van de brandweer. Die gaat zo meteen opstellen voor een afhuizing. En dan uh, gaan wij die persoon ja, onder, onder een A2 zelf. transporteren wat? naar denk maast dus alles net ik even naar boven ja ik heb ja dat is vernomen persoon goed aanspreekbaar ja, uh, benen staan in een rare positie Hoogwer hoogwerk gaat opstellen dan ga je die aan de, de doen een Doe een spalken e alvast ja we gaan spalken vacuum spalk eromheen ja hij is uh, onder meneer door. en daar uh, komt de brandweer aan uh, namelijk al okay. meneer we gaan even de spalk om de benen doen ja oké okay. kan okay. even pijn doen ja, oké okay. Ja, de, pa de fentanyl zit erin en de paracetamolive. Dat moet echt meer dan voldoende zijn. Ja. Spalken eromheen een beetje vacuum trekken dan. Uh, sure. Dan gaan wij uh, de persoon even op de Franca tillen. Wij nemen hem over, Nick en ik. Ja. Ja, wij tillen hem eraf. Dankjewel. Oeh, dat tracken. is niet. Ik zet hem even 4 ne. Oké. Okay. Zitten er vacuumspalken eromheen? Uh, okay. er wel in. Goed, dan gaan we meneer uh, hier op de brancard over tillen. Goed, meneer, we gaan u onder de armen en bij de benen voorzichtig vastpakken en op de brancard leggen, ja? Uh, ja, is, is dat goed voor mijn benen, want, Ja, uh... want die zitten gespalkt en al. Oké. Okay. Een beetje moeilijke plek om te scheppen, namelijk. Dus ja. we tillen even op. We okay. doen het met, uh, met rust. Okay. Als we hem een beetje zo uh, op, op rechtop zetten zeg maar en dan een beetje met de kont op de branca eerst en dan rustig de rest dan uh, ligt hij goed. Oké, okay. okay. collega's klaar. You. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Okay. Yeah. Goed, dan mag u rustig gaan liggen. U moet even plat liggen voor zometeen voor het transport met het karretje van de okay. brandweer of het bakje. Daarna kunnen u wat ons betreft en kijk mijn collega ook even aan, die gaat transporteren, wel wat rechterop zitten. Okay. Maar voor nu nou, gaan we oké. even naar de brandweer, uh, okay. naar u even overgeven aan de brandweer. Oké, okay, is goed. Wij gaan zorgen dat de persoon in het bakje komt van de brandweer. We moeten niet vergeten dat de paracetamol hier nog aanhangt en we moeten de lifepack ook even erbij doen. Dus het is niet zo handig om die lifepack uh, tussen de benen te zetten, of op de benen beter gezegd, dus we zetten hem even zo meteen in het bakje. Ja? Dan uh, gaan we de prankaar, als we meneer helemaal hebben ingepakt, ingepakt met dekens, riemen eromheen, gaan we hem overgeven en hoogwerken. We erin schuiven dan uh. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, goed. Magt u daarin. Meneer, dan zien we u beneden weer. Oké. Okay. Ja, Tot benen. Live back, ga ik nee. aan jou geven. Nee. En de paracetimal IV leg ik wel even hier zo op de benen. Oké. Okay. Nee. Nee. Tot zo. Oeh er komt wat aanloop. Um, Lucas A2 Maastad. Yes. Prima. Jouw uh, sitrap voor het... Uh... Oh, uh... oh, is... Oh, Gaat er iets fout. Donderdraaien naar beneden. Oh. Slachtoffer. <laughs> nee. Auto eruit ah, okay. tegen. Ah. Jouw sitrap voor of uh, de, de S-bar en zo voor het ziekenhuis duidelijk voor jou? Ja, prima. Toppie. Voor de rest, ja, zo dan nog een appelletje gekregen, hè? Ja, ja, ja. Voor mister Met gewenste resultaten, ja, want ja. ik heb niks meer gehoord. Nee, precies. Ik wil daar even kijken. Top. Doe ik nogmaals. Zit er hebben een bankje over voor de samenwerking. Bedank ik iedereen hier voor de samenwerking. Ja, nou. Tot uh, de volgende. Kijk, eh, andere deels dan hier. Zat hm? een andere deel ligt maar hier. <laughs> oh. Die pakken ja. in elkaar Oh, ja. Ik meld hem al vrij. Politie OVD, uh, wij gaan naar ja. vertrekken nee, nee, nee. samen met slachtoffer richting ja. Maast het ziekenhuis. Zo. Ja. Ja. nou dankjewel Jongens. Uh, dan ja, ja. wordt alles weer vrijgegeven hier langzaam. Ja. Oké, okay, we gaan hier tussendoor en we gaan meteen door naar een vervolgmelding zitten zien. On, uh, 64, yes. oh. yep. User your channel. Uh, uh, 43, uh, 43, um, ja. Uh, slachtoffer gaat met de 103 A2 naar het Maasstad en ik ga door naar een melding van een beknelling. Over? Ja, dat is uh, helemaal correct, ik neem je mee. Hoor. Ja, begrepen. Ik Kijk, dus door. van nu deze melding of deze video is zijn einde. Um, ik zie jullie graag bij de video van de beknelling uh, over een paar dagen, over een paar... Uh, weken noem maar op uh, misschien tussendoor nog even wat politie en zo jullie zien vanzelf wel wij gaan uh, nu vertrekken maar voor nu voor deze video bedankt en tot de volgende video